We zijn begonnen. Het is nog vroeg hè? Goedemorgen allemaal! Dat kan een klein beetje enthousiast. Goedemorgen allemaal! Die ja, hier de hele tijd. Waar is het Hier is het Nou, hier zijn wij van V14. We zijn nu echt rechtdoor aan het lopen de hele tijd. Geen schaduw, geen zon. Nu wordt het zwaar. Ja. Ah, volgens mij zijn we al bijna op de 11. Heel mooie kickcorders, als jullie het kunnen horen. Ik hoor hier allemaal kikkers kwaken. Kikkenkoor houdt er nu mee op, jammer. Mooi liedje waren ze bezig. Volgens mij van OGN of zo. Ja. Nu zijn we een beetje aan het rusten. We zijn de kastelentocht aan het lopen. En we zitten hier op onze speciale rustplaats van het V-team. Eindelijk, we hebben pauze allebei. Oh, hier zijn we wel echt ja. aan. En we zijn weer in de bewoning. Ik vind dat heel snel. Ja. En we zijn appeltje eitje? Ja. En jij? Ja, het is niet echt appeltje-uitje, maar het is ook niet heel zwaar. <laughs> Ik vind het warm weer, maar... Het is wel lekker lopen met onze benen, gaat het nog regen. Ja. <laughs> nou, ik ben al... We zijn nog lang niet moe. Dat zijn wel, <laughs> Nou, Ik ben wel half moe nu, maar dat maakt niet uit. Doe doei doei. doei!